Identiteit is, zo een, is wie wij zijn. En als je dat dan voor zo'n groot deel van je leven moet wegsteken, dan... Allez, ik geloof niet dat dat, dat dat leefbaar is, gewoon. Ik vind het leuk om te zeggen dat ik een feminist ben, omdat veel mensen zien dat niet aankomen, omdat ik gewoon een heel, uh, ja, hoe moet je het zeggen? Ik weet niet. Ik, ik, meestal ben ik, ben ik niet zo polariserend. Ik voel me minder op mijn gemak in Deinzen. omdat uh, ja, kleinere stad, kleinere mentaliteit, bekompelend mentaliteit misschien. Uh, ze doen hun best, maar. Nee, dat doen het best als het niet daar zelfs. Mensen zijn gewoon. Mensen zijn gewoon wie ze zijn, Allee, mensen zijn, gewoon wie ze zijn daar, snap je? Als het is een beetje vernieuwend. Het begint mooi te worden. Maar de mentaliteit moet nog veranderen. Ik heb niks nee. tegen homo's of lesbiennes of mensen die bi zijn. Maar ik vind dat het tegenwoordig wel iets te veel. Um, Genormaliseerd wordt. Ik, ik vind bijvoorbeeld, ik ben voorstander van de Pride in Antwerpen, maar ik vind het spijtig dat er dan ook geen feest is voor de hetero's, om het een beetje kortzichtig te zeggen. Omdat, ik, ik ben ook blij dat ik hetero ben. Ik ben daar ook wel trots op. Oké, okay, I'm Rambo, ben Ramshack. I'm next to that cheese, like Rat Traps, on top of that green like grass ass, that's what we are, here Ik denk dat er heel veel mensen ook gewoon misbruik maken van, van allez, niet van hun. hun oriëntatie, maar van het feit dat het precies populairder is aan het worden. Ik doe mijn ding. Wie voor de jongens is of wie voor de meisjes is, die doen hun ding. Daar heb ik niks mee te maken. Dat is hun keuze. Leven laat leven, dank u. Snap je? Dat is gewoon zo. Homoseksueel en zo, dat is wat ik ervan vind. Die doen gewoon een ding. Die doet een ding, maar dat is onnatuurlijk. Hè. Dat is tegen de instincten van een mens, hè. Een man heeft een vrouw nodig en een vrouw heeft een man nodig. Op de middelbare had ik ook vriendinnen die lesbisch waren, dus dat, allee, in ons geloof staat er niet dat we geen vrienden mogen zijn met iemand die anders is, of, allee, dat maakt allemaal niet uit, zolang dat elkaar niet lastig valt en lang dat je, allee, respect valt, want ja, er, wederzijds respecten. Daar draait het allemaal om. En... Stel dat ik mijn vriend wil kussen op straat, heeft dat effect op u? Ben ik, ik kom niet rond hun nek hangen, ik val u niet lastig, ik wil gewoon, weet je, een mens zijn, want dat is wat mensen doen. Ik heb daar geen probleem mee, zolang ze, als ze mij niet lastig vallen of zo, of andere personen, heb is geen probleem mee, ja, iedereen heeft zijn eigen geaardheid. En als ze, als ze daar goed bij voelen, is dat goed voor hen. Ik kunnen daar geen probleem mee, zolang ze niemand daarmee lastig vallen. Ik heb in mijn hele leven, en ik, ja, dat is weer mijn leven, maar nog nooit een hetero gevallen, Nog nooit. En ik kan niet meer tellen hoeveel hetero's mij hebben lastiggevallen. Wake up, Carl. You are not the victim here. Als je holybees accepteert, accepteert je all of it. En niet zo het kleine deeltje dat je zo op je scherm kunt kijken naar Jannica Azaltius, die leuk aan het doen is met kleren. Nee, ook een straatbeeld. Ik ben echt beu dat al die debatten over hoofden ontstaan zijn. Want waarom discussiëren ze over wat er op mijn hoofd is? Um, ik ben wie ik ben. Allee, tegenwoordig kun je het gekste niet bedenken of mensen worden, willen aliens zijn, Barbie, Ken, um, willen um, ja, verminken hun lichaam. Dat tato overal plastische chirurgie En En dat is hun volste recht. Hè. Ik vind iedereen moet zijn wie dat ze zijn, maar laat me dan ook zijn wie ik ben. En... Het is, maar, het is maar een doek, maar voor mij heeft dat wel symbolische waarde. Ik weet eigenlijk niet voor wat het precies staat. Maar ik heb al gehoord dat het staat voor. dat ze minder zijn dan een man of zo. En dat vind ik zo ik vind zielig. Een beetje minder kortzichtig zijn, langs, langs onze kant ook. de hoofddoeken en zo. Ik snap niet van waar dat die drama komt of van waar dat probleem komt. Ja, nonnen hebben ook een volledig pak. Dus ja, waarom maakt je daar drama over als je ja, als eigen cultuur. Doen? Ja, dat is, dat is weer iets denk ik van burger tot burger en hoe kortzichtig dat de mensen zelf zijn. Ik denk dat ook wel de oudere generatie is zo meer gesloten qua buitenlanders dan de nieuwe generatie. Ik vind dat Vlaanderen een bepaalde, we hebben een bepaald geschiedenis, een bepaalde traditie van het vechten voor onze vrijheid. En ik zeg niet per se dat een hoofddoek onderdrukking is, maar voor veel vrouwen is dat ook niet. Maar bij sommige vrouwen, bij een percentage daarvan. Volgens mij echt wel. En ik vind, dat heel ik vind dat heel spijtig. We moesten naar school gaan, uitdoen, terug aandoen. Allee, ik, ben, ik ben geen pop om dat iedere keer aan en uit te doen. Terwijl, dat heeft, Ik heb geen betere prestaties daardoor. De school heeft geen betere reputatie daardoor dat ik dat moest afdoen. Dat heeft eigenlijk niks, vera Allee, dat heeft niks veranderd. Dus, en het is niet mijn vader die mij dat verplicht. Het is niet mijn man die mij dat verplicht. Allee, ik heb geen mama. Dat is, het heeft daar totaal niks mee te maken. En Ook al laten ze ons dat uitdoen, dat gaat niet veranderen. Allee, ik heb dat drie jaar uitgedaan. Ik vind niet dat dat iets veranderd heeft. Als je in België komt, moet je ook wel een beetje aanpassen aan de cultuur. Allee, ik heb daar geen probleem mee, maar als ze naar hier komen, dat is onze cultuur, ik vind dat ze moeten volgen. Zoals in Summat en zo, dat ze met die Burkini's. Ja, ik vind dat dat niet kan. Dat wij, dat wij moeten aanpassen voor hun. Zij moeten het niet aanpassen voor ons, want ja, zij krijgen hier alles. En... Allee, dat, dat vind ik dat niet kan. Ze dus moeten een beetje rekening houden met ons ook. Mensen die er niks mee te maken hebben, dat die zich daar zo kunnen opbinden. En dan denk ik, maar heb ik u gevraagd om het aan te doen? Bart, moet je het aan doen? Heb ik u verplicht om de burkini aan te doen naar het strand? Nee, hè? En uw vrouw mag een, mag een bikini aandoen of mag monokini naar het strand gaan. Dat ze doet wat ze zin in heeft, maar laat dat dan naast een vrouw zijn die daar in burkini staat of weet ik veel wat. Want het heeft niks met u te maken. Het heeft niks met u te maken. En Mensen pakken alles zo persoonlijk op, dat ik gewoon denk, care over yourself. Binnen het skaten gaat er heel weinig ja, racisme zijn of heel weinig kortzichtig gedrag. Op dat vlak is skaten iets heel moois, omdat het skaten staat nog altijd centraal. in je persoonlijkheid komt pas op de, ja, niet tweede plek zal ik zeggen, maar... Er wordt minder gekeken van hoe ziet je eruit, waar zit je van, Wie, welke kleur zit je, dat zit da, je homo, zit je lesbisch, maakt het allemaal niet uit. Dus dat we een grote gezamenlijke liefde rondsketen <,IF1> ja, ja. en dan. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Wij We zijn denk ik alle drie hetero. Ik vind dat hij iets. iets Iets, iets, iets super vreemd is dat mannen, bijvoorbeeld, als die nagelijk zouden doen of oogschaduw of wat dan ook, dat dat dan. dat dat zogezegd niet mag. Dat dat alleen voor vrouwen is. Ik zou ook graag een keer een kleedje aandoen. Maar we hebben nog geen schaduw gevonden. We hebben nog... <laughs> maar ja, iets, ja, dat moet geweldig zijn om een kleed aan te doen, nu met deze weer. En ik moet altijd lange broeken aandoen. Ik zou even gewoon alles willen kunnen dragen. En ik vind ook dat ik alles en ik zal ook alles dragen. Euh, en ik zal ook mijn mond open doen als mensen daar iets van gaan zeggen. Want dat, ja, ik moet, dat is gewoon basisvrijheid, denk ik. En dat is ook gewoon je eigen karakter en je eigen wil uitdrukken. En ik denk niet dat dat zou. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat hoe dat je kleedt niet beïnvloedt hoe dat mensen je behandelen. Als je met mijn glitter op je ogen naar je werk wilt gaan, als heteroman. Weet je dat we mogelijk moeten zijn? Die, dat hele stijve denken van ja, maar dat kan niet. Want dat betekent dat je iets ermee wilt zeggen. Of per, dat hoeft per se ook niet. Ja, mijn make-up en ja, mijn idee Dat zijn vormen van zelfexpressie. Maar weet je, dat, de zelfexpressie die dat zegt is: ik had goed ding om een jurk aan te doen. Bottom line, weet je? It's just a man in a dress. It's not that deep. Ik ben persoonlijk echt wel voorstander van. Man en vrouw. Ik, ik, ik vind dat... Ik vind dat leuk, als je zo gewoon echt een man ziet, met, alleen, bijvoorbeeld een paard, en die, die, uh, die werkt op als bouwvakker of zo, gewoon een man en dan een vrouw. Ik, dus ik vind op zich, ik heb daar niets tegen, maar ik vind wel dat er grenzen zijn. Ik hoop dat dat ooit verandert. Ik hoop dat we ooit... Gewoon een persoon een persoon kunnen laten zijn. Uh, een man kunnen laten samen zijn met een vrouw. En die man make-up laten dragen en die vrouw... Uh, ook whatever the fuck dat ze... Nee, dat ze zou willen dragen. Ik heb net gevloekt, waarvoor, sorry. Uh, maar snap je dat mensen gewoon mensen mensen kunnen laten zijn? Waarom mij ik mijn boos van je? De politie. De politie. Dat irriteert de jongeren echt. Mijn... De eerste inzicht is ook echt nooit, bel de politie. Van ecstasy tot ketamine tot alles. Dat is wel. Nee. Zelf doe ik dat niet, maar <laughs> ik weet het wel. Nee.